Hoe kan een masseloos kwant zoals een foton nou een impuls hebben? De formule voor de impuls is toch m keer v is p. Als de massa nul is, is de impuls toch ook altijd nul? Waarom kan p is h gedeeld door lambda dan toch kloppen? Dit kan je verklaren met de formule voor energie van Einstein en de formule voor energie van Planck. Omdat beide formules voor energie zijn, kan je ze aan elkaar gelijkstellen. Je krijgt dan m keer c kwadraat is h keer f. We weten dat voor fotonen de frequentie gelijk is aan de lichtsnelheid gedeeld door de golflengte. En als we dit in de vergelijking invullen, krijgen we m keer kwadraat is h keer c gedeeld door lambda. Vervolgens kunnen we aan allebei de kanten delen door c, waardoor we m keer c is h gedeeld door lambda krijgen. We kunnen c gewoon vervangen door de snelheid v, omdat c in principe ook een snelheid is. Hierdoor geldt de vergelijking ook voor kwanten die geen fotonen zijn. De formule wordt dan m keer v is h gedeeld door lambda. En aangezien m -v gelijk is aan de impuls, krijg je p is h gedeeld door lambda. Het cruciale punt in deze afleiding is de eerste stap. Het gelijkstellen van de energieformule van Einstein aan die van Planck. Om deze stap te kunnen maken, moest de Broglie zich namelijk realiseren dat golven en deeltjes dezelfde eigenschappen hebben. Hij moest zich realiseren dat fotonen en kwanten met massa zich op dezelfde manier gedragen. En dat zijn formule dus ook voor alle soorten kwanten geldt. En dat is precies wat er zo revolutionair aan zijn formule was.